Goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen. Nee, niet Goedemorgen. Goedemorgen, lieve Schuwe. Wat is Schuwe? Oh, dat zegt meneer van altijd. Oh. Oké, okay, maar het is koete met een te. Goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen. Dus. Wij zijn onderweg. Jazeker. Met tour. Yes. Naar Portugal. <laughs> Portugal bijna. Naar Portugal, uh, daar heb ik wedstrijd. Het is dus voor het eerst dat ik op dat terrein rijd. Dus ik ben wel heel erg benieuwd hoe het daar is, hoe het bakken zijn, hoe de mensen daar zijn. Hoe het geregeld is, en allemaal dat soort dingen. Dan ik ook. We vandaag achter. Ik rijd vandaag weer mee met de Jong KMS-competitie. We hebben inmiddels uitgevogeld hoe alles zit met punten en doorgaan naar... Nou, we hebben het gewoon aan dagen gevraagd, want snapte er niks van. We er niks van, de brief was onduidelijk, <laughs> dit lukt allemaal niet. Ik heb dan gevraagd. het gaat om de hoeveelheid punten die je hebt. De min mogelijke punten die gaan door naar de finale, toch? Ja, dat moet je iets anders vertellen. Als je een protocol... Uiteindelijk ga je natuurlijk rijden, krijg je een protocol. Daar staan punten op, maar die punten tellen niet. Het gaat om de plaatsingspunten. Ja. Dus dat houdt dan in dat als je eerste wordt, krijg je één punt. Als je tweede wordt, krijg je twee punten. Derde, drie punten. Nou, als je dat dus allemaal optelt en je hebt dan de minste punten, ja, die, gaan, dan door die gaan door naar de finale. Dus zo werkt dat. Dus nou, je hebt nu twee punten. Ik heb twee punten. Dat is het minimum. Je kan niet, dat minder dan dat kan je niet halen. Ja. Dus uh, het ligt er heel erg aan wat je vandaag doet, denk ik. Um, nou ja, het gaat ook nog zo dat van de drie, vier proeven tellen punt. maar drie. Dus als ik vandaag nog één keer eerst hoor, dan ga ik sowieso naar de finale. Dat sowieso, maar als je vandaag stel je wordt... Is je dood? Nee, mis. Stel je wordt uh, tiende en uh, zesde, dan heb jij in het totaal acht plaatsingspunten. Ja. Dus Want dat kan natuurlijk ook nog. Ik heb er maar heel erg aan uh, hoe het gaat vandaag. Ja. Heb je zin in? Ja, best wel. Goed zo. Nou, dan gaan we die kant op. We zijn er inmiddels aangekomen. Um, het was niet heel duidelijk aangegeven. En de bak is naast de weg, maar het is wel heel stil We staan hier op een of ander puurt terrein. Ik ga het aanmelden. We hebben weer een beautybag gekregen. We beginnen met een folder van Horse in Hens. Daar staat op. Horse in Hens is het expressiecentrum. Dat is het expertisecentrum. Expertisecentrum in het western. Ja, oh, we, nee, gaan, gaan, het... we gaan geen hele bied voor de oud okay. In het Westen, dat gericht is op gezondheid, uh, op gezond houden van je paard en op herstel van je paard na een blessure. Dierenarts, revalidatiespecialisten en deskundigen op het gebied van instructie en training, voeding en supplementen, harnachement. Heel goed, hè? Dus. Wow. en manuele ja? therapie. Ja, uh, als crypto, cryptopatie. Dat staat er niet, denk ik. Maar goed. Syrofractie, oh, osteopaat en sportmassages, bundelen, kennis en kunde. eigenaard Ja, oké, okay. lees is niet mijn ding. Nee, je hebt dyslexie. En misschien kun je. Wij gaan natuurlijk elke week nog een zin. van aqua-training voor jouw paard. Nou, mij doet leuk! Nou, wat wel zo is, je moet even vertellen wat het bij Blondie gebracht heeft, die aquatrainer. trainer Blondie die gaat één keer per week naar de aquatrainer, trainer denk nu al een paar maandjes lang. En Blondie is veel gespierder geworden, ze dus kan beter bekken en achterkant gebruiken, waardoor ze uh, in de trainingen en in de wedstrijd sport het steeds beter doet. Nou, en dat niet alleen. Ze doet haar achterbenen nu veel meer in het spoor van haar voorbenen. Ja, want voorbenen. Ze eerst was een soort konijn zo bla bla bla bla bla. En nu gaat ze steeds meer zo haar benen in het andere spoor zetten. De achterbenen gaan het spoor van haar voorbenen. Ja, dan hebben we hier hoefslag. Mijn dat leuk. Lees is niet alleen. Dan hebben we nog een cadeaubon van 2,50 euro. Dat wist ik gewoon al. Ik spaar deze dingen denk ik al vier jaar lang. Dus ik heb deze al van alle vierde edities dat ik ze ooit heb gehad. Dus dat is wel leuk. En uh, dit was het. Ben je er klaar voor? Congrats, stations. Hoe laat moet je starten? Ik uh, moet 7 over half 3 of 7. Nee, 7 over 2 starten. Nou, dan heb je nog een uur en 20 minuten. Ben ik klaar voor? Ik zie heel direct. Ik zei: ja. Dat is wel cool. Ik ben net het best welkom, mijn best blondie en er is één ja, te sluiten gevallen. Zo? Ja, we direct. <laughs> Oké. <Okay. laughs> AXC, binnenkomen in de arbeidstap tussen X en G, overgang arbeidsdraf. C, linkerhand. AXC, binnenkomen arbeidstap tussen X en G, overgang arbeidsdraf. C, linkerhand. afwenden B rechterhand E afwenden B rechterhand K X H gebroken lijn KXH, gebroken lijn MXK van hand veranderen en enkele passen eraf verruimen. MXK van hand veranderen en enkele passen eraf verruimen. A afwenden, daarna wijken voor het linkerbeen. A afwenden, daarna wijken voor het linkerbeen. Kijk HXF van hand veranderen en draf verruimen. HXF van hand veranderen en verruimen. C en A A afwenden, wijken voor het rechterbeen. A afwenden, wijken voor het rechterbeen. Tussen C en M, overgang, arbeidsstap. C en M, arbeidsstap. C M, overgang, arbeidsstap. BK, van hand veranderen, enkele passen de stap verruimen. BK, hand veranderen, stap verruimen. eraf, FXA van hand veranderen, hals strekken, KA arbeids eraf, FXA van hand veranderen en de hals laten strekken. HCM teugels op maat, HCM teugels op maat, MXF gebroken lijn, MXF gebroken lijn. Tussen A en K, arbeidsgelopen rechts aanspringen. AK, arbeidsgelopen rechts. EBE, grote volte. Op de volte tussen B en E, verruimen. AK, gelop. EBE, grote volte. B, E, verruimen. HC draf! HC draf! BE door een S van hand veranderen. HC draf! BE door een S van hand veranderen. Dus K en A galop, B, e, B grote volte, E, B verruimen. K, A galop, B, e, B grote volte, E, B verruimen. CH draf EX halve volt halve baan daarna arbeid stap XG halt houden groeten CH draf EX halve volt halve baan daarna arbeid stap XG halt houden en groeten AXC binnenkomen, arbeidsdraf. C, linkerhand. AXC binnenkomen in arbeidsdraf. C, linkerhand. C, slangenvoelte, drie bogen. C, slangenvoelte, drie bogen. Hand. B afwenden, E linkerhand. C en R, open van arbeidskant. B, K, van de hand lopen en één passende stap verruimen. E afwenden. Oh, sorry. A afwenden, minimaal 5 meter wijken voor het linkerbeen. A afwenden, wijken, linkerbeen. E afwenden, XAX X, grote volte en na enkele eraf passen het paard de hals laten strekken. E afwenden, XAX X, grote volte, hals strekken. Tussen H, en rechterhand. paard. XB rechthuis, B rechterhand. XB B rechterhand. XBF teugels op paard maken. A, E, K, ga A afwenden, wijken voor het rechterbeen. A afwenden, wijken voor het rechterbeen. E, B, E, hoofd e, en op de grond tussen B en E, e dat is goed te verruimen. N, X, K, hand veranderen en de draf verruimen. A, X, K, voor hand veranderen en de draf verruimen. links, B, E, B, Grote Volte, tussen E en B, verruimen. B, E, B, Grote Volte, E, B, enkele sprongen verruimen. Tussen K en A, kom op aan Tussen K en A. MC, arbeidsdraf, MC, arbeidsdraf, H, X, K, gebroken lijn. H, X, K, gebroken lijn. Overgang, arbeid, stap. AF, arbeid, stap. FE, van hand veranderen, stap verruimen. AF, stap. FE, van hand veranderen en de stap verruimen. EX, halve, volgende halve, baan. Bijna, arbeid, EX, halve, volgen, halve, baan. Bijna, arbeid, stap. tussen Dus X en B, E. EH, draf. EH, draf. NXF, gebroken lijn. EH eraf, MXF, gebroken lijn. MXF, gebroken lijn. AK, rechts EBE, grote volte. BE, verruimen. EBE, grote volte. BE, verruimen. BE, verruimen. HC, draf. HC, draf. BX, halve volte, halve baan. Daarna arbeidsstap. XG, houden groeten. BX, halve volt, halve baan. Daarna arbeidsstap. XG, groeten. water drinken. Ja, oké, okay, kan. Doe maar. Nee, dat is van mij. moet nee, niet wilde kop. Hoe ging het dus? Slecht. Kun je er nog meer over kwijt dan dat? Oh, ik had stress van alles en iedereen. En dat reageerde ik af op Blondie. En ze heeft de uh, afgelopen twee weken bijna niet getraind. Ik denk dat ik maar twee keer les heb gehad. En voor de rest, aquatrainer Amber is eergisteren geweest. Ze heeft helemaal losgemaakt, waardoor ik eigenlijk een soort kwijt ben. Dus het was niet helemaal handig, maar... Weer wat geleerd. wie did it. Nou, zo'n verprijsafdrijving, dan moet je toch op wachten. Oh, je wilt dit? Nou, zullen we dat dan maar gaan maken? Toch maar met water Dan moet je wel even wachten, ja? Okay. verwacht. Maar ik ben in de tweede proef en ik eerste geworden. En ik had eigenlijk in de tweede proef al een beetje opgegeven. Want dus ik dacht, nou weet je, dit komt toch niet meer goed. je uh, punten? Ik had in mijn eerste proef uh, 182,5 en de tweede proef 189. Dus dat zijn nog best net de punten voor uh, waarvoor ik dacht echt ik heb 170 gereden, dit komt niet meer goed. Maar uiteindelijk is allemaal goed gekomen. Ben ik eerste geworden en ben ik derde geworden met de Jong KNS. Um, ik denk, we weten het niet zeker, maar omdat ik natuurlijk drie keer eerst ben geworden en één proef mag je wegschrappen, dat ik doorga naar de finale. Want ik heb dan of drie punten of ja, 30 punten. Nummer één krijgt 10, nummer twee, 9, ja. nummer drie. Ja, de punten die ik dacht: eerst de eerste krijgt 1 punt, de tweede krijgt 2 punten, de derde krijgt 3 punten. Maar blijkbaar is het de eerste krijgt 10, de tweede 9, dus zo. Ik heb dus nu 30 punten omdat ik eentje mag wegschrappen. Dus daar zijn we heel blij mee. Dus waarschijnlijk ga ik door naar de finale, maar nog niet te goed juichen. Er moeten nog twee wedstrijden plaatsvinden. En als daar ja? betere mensen rijden dan uh, en die ook 30 punten rijden, dan. En dan mogen er maar 6 door, hè? En dan mogen er 6 door en dan kunnen er in totaal 8. Twee keer. Ja, van de L1 en de L2. Oh ja, L1 en de L2. Dus we gaan het allemaal wel zien. Tot nu toe is het even een mysterie of ik door mag, ja of nee. Maar dat gaan we voorzitter wel zien. Wij gaan nu naar huis toe. Blondie heeft lekker een stomp opgegeten. En ik heb ook. Ik mocht een prijs uitkiezen. Dus ik heb uh, muslie gehaald, dat we dat de volgende keer kunnen geven.